Remeha biedt warmte voor iedereen. Voor de koukleum, thuiswerker en lange doucher. Of je nu kiest voor een cv-ketel, warmtepomp of combinatie, Remeha heeft altijd dé oplossing die bij jou past. Ook als je nu een cv-ketel nodig hebt, maar straks los van gas moet. Met onze gaslosgarantie garantie krijg je tot 1000 euro terug als je dan kiest voor een duurzamer Remeha systeem. Kijk op remeha.nl voor de warmte die bij jou past.